Ontdek de K-serie Amerikaanse koelkasten van General Electric en IOMABE. In het koelgedeelte vindt u binnenin aan de bovenkant het waterfilter. Heldere ledverlichting op meerdere plekken, zodat u goed zicht heeft in de koelkast. Quickspace draagplateaus die uittrekbaar zijn en in hoogte versteld kunnen worden. Een luchtsluis voor de verdeling van de koele lucht door de koelkast. Degelijke grote vakken in de binnendeur en onderin het koelgedeelte twee lades, waarin de luchtvochtigheid geregeld kan worden. Deze laden zijn geschikt voor het bewaren van groenten en fruit. Het vriesgedeelte links is volledig no frost, dus hoeft nooit meer ontdooid te worden, en heeft bovenin een ice maker voor ijsblokjes. Hiervoor moet de koelkast wel worden aangesloten op de vaste wateraansluiting. Kijk voor meer info op ww.beschouwitgoed.nl